We zijn nu bij LMV 2580, Een ontzettend leuk huis voor zes personen. Drie slaapkamers, twee badkamers. Een van de weinige huizen in de markt uh, nu met een, uh, een jacuzzi. Verwarmd ook. Soms zelfs zo warm dat je er niet in kunt in de zomer. Dat is wel jammer. En met een verwarmd zwembad. We hebben net even gevoeld het zwembad nu. Het is buiten. Uh, helaas het is het wat koud geworden. Het gaatje 16, 17 nu. En het zwembad zelfs ongeveer 31 graden. De cover eroverheen, heen. Echt ontzettend lekker. een mooie plek. De zon is net even weg, de zon is de hele tijd wel. Maar het is echt een super super super locatie. En dan kijk eens naar zijn. het zwembad. Prachtig. Helemaal te gek. Het is uitzicht. Warm zwembad. Thomas, het is echt warm hè? Ja, het is echt warm. Heel warm. Lekker. Het is dat we het druk hebben, zoals ik zelf erin gedoken Ik heb het in een heel klein beetje frisjes. Dus als het zonnetje zo terugkomt, dan gaan we de drone de lucht in. En dan gaan we aan de slag. Boek deze prachtige villa nu met 100% vakantiegarantie, alleen bij Rolands Italië.